De beste app voor iedereen. Faros reikt in januari 2019 de prijs uit voor de app die geschikt is voor iedereen. Er zijn duizenden apps over gezond leven, gezond eten of over chronische ziekte. Apps die de gebruikers helpen bij het maken van gezondere keuzes. Of wat je zelf kunt doen als je ziek bent. Maar veel apps zijn voor miljoenen mensen onbegrijpelijk en de informatie te moeilijk. In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, 1 miljoen mensen is DigiBeet en 1 op de 3 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Al deze mensen kunnen de apps niet gebruiken. Daar kun jij iets aan doen. Maak deze apps voor hen begrijpelijk en makkelijker in gebruik, zodat ook zij toegang hebben tot deze apps. Heb je al een app ontwikkeld? Of een goed idee voor een app over zorg of gezondheid? Doe dan mee en maak kans op 10.000 euro. Deze prijs kan voor jou zijn als je ons weet te overtuigen dat jouw app geschikt is voor iedereen en jouw app ontwikkeld is samen met laaggeletterden, digibeten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Maak een filmpje van maximaal twee minuten en laat zien hoe deze gebruikers betrokken zijn. Stuur het filmpje voor 15 november 2018... Via retransfer naar ehealthforall.nl faros, faros en NL dagen je uit om deze kans te pakken. Wie weet ben jij een van de genomineerden en mag je jouw app presenteren op 21 januari 2019 tijdens de openingsmanifestatie van de ehealth Week En win jij die prijs. Kijk voor meer informatie op faros.nl slash /e